Jongens, ga oh. bij de fanskit zitten. We kunnen erin. Yo! Yo, luister kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug met een nieuwe Frisky Games video. Vandaag hebben we enorme trip-escapes en trip-fights. Jongens, ik hoop dat jullie daarvan gaan genieten. Laat ze even een like achter dit dekschaakjes, een om zijn. Als we dat kunnen halen, abonneer dan mis je geen enkele video. En het is helemaal gratis, dus abonneer je ook zeker. En geniet van de video. wat hij doet. Ik blijf op wat je Ik ben aan het even stukken trouwens. Alex, healing. Oh, kom op jongens we moeten hem hier nee, hebben. Nee, ik ben, ik zit één bij één. Of twee bij één, twee bij één. Hij gaat eruit minen. Er gaat er één naar beneden komen, ik boys. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem Er gaat er één ik naar beneden ben komen, boys. God even, Godver... Ah, die pul werkt niet. Kut, nee, sorry. hij gaat eruit minen. Ik wist. Het is wel nou, hij staat er weer aan, hoor. Pak, mijn pull werkt niet. Oh my god. Dus is een ja, dit kapot. is echt zo dom. Oh, ik ben genoopt. Ik heb zelf... oh, oh my god. Oh my god. Ik werd teruggezet op mijn beeldscherm. Wat? Hij bent op een record. Oh, we waar nee, Ja, waarschijnlijk ziet het er normaal uit, maar ik werd teruggezet, ik was in het water gewoon. Wat ja, maar we hadden één op, afspraak gemaakt en dat is geen einde drop-down. Wat ik zit beneden, dan? ja. pak hem. Ja, ja, kan sure. niet, kan niet, kan niet. Good. Waar zitten jullie? Hier? Oh, Jos! Als je... Oké. Ik zou, in, oh, ik zou erin kunnen, Jos, als je hier ook. Op... wel pearl werkt weer niet. Twee pearls en ik kan hierin. Maar oh, nee. nou, ik bedoel, als je naar beneden mijt, dan uh, kan je daar. Ik, ben, even ik kan even af, af, ik, ik kan, ik kan homen. Jos, we moeten wachten. Ja, we zijn fucked nu. We kunnen nog één, een. nog eentje, kom op. Oh. Nee, ja, kut, sorry. Ik, die, dat water is zo hinderlijk, jongen. Oh, wat? Oh, oh, oh, jongens. Jos. Just... Nee, pa, nee. ik kon niet pearlen, wat? Nee. <laughs> Oké, okay, we kunnen dit nog steeds, want hier staat een blo volle blok. Uh. Oh fuck. Oh ja, doe, doe. Nee, nee, doe niks. Nee. Nee, is ja, doe region, doe region, doe region, do region. Ja. Top, dankjewel. Ja no, even homoshows naar beneden. Ja, maar we kunnen het dus goed wachten, weet Ik veel. Nog vier minuten. minuten. Dit red ik nooit. Ik heb nog vier minuten. Ik heb, je ik heb 5 minuten. Ik heb nog 6,5 minuten. Maar laat even switchen, want hij het jou veel Yo, mee, meer. Gamers, ja. Hey, hey. Hey. hey, No way. Jongens. Oh mijn god, als jullie doodgaan, hè. Oh, ik, ben oh, ik, ben ik ben diamond, ik ben diamond, ik ben diamond, ik ben diamond. Je hebt strength, je hebt strength. Ik ga droppen, ik ga droppen, ik ben de één hartje. Oep, oh, regen, regen, regen. Nou! Waar zit hij? Hij He He heeft zichzelf ingeblokt, hij heeft zichzelf ingeblokt. Hij zit Die ja, we heten, ja, het ja, in één. Ja, hij gaat ga dan naar binnen. Hunter dus is er ook, Hunter dus is er ook, met de Bart zit. Ja, met ja. de Bart zit. Blok jezelf in, boys. Kenno, blok hun in. Ik zit, in. Is, ik zit ja, in Ja, op. de host zijn Simon's gaan kennen. Uh, Kenno, ik stik deze, guy. Ja, ja lekker. Heeft hij jou ook Nee, hij heeft mij nu niet getagd. hij heeft mij getagd, top. Oh mijn god. Ik ben in, tijdens dat ik uitgecreed werd, ben ik. Heb ik mezelf geswitcht naar met een ja, Ik strengt inderdaad, ik strengt, wat Alex zei. ik ben in de base, ik ben in de base Full base, jullie zijn full huh? base Oh my <laughs> boys, god boys. Pak, pak hunter, hunter, Hunter, pak die Hunter Pak Hunter in een paar, pak Hunter Kan niet, hij zit in een... Uh... Okay. Hij moet mij deze guy moet mij WTF What the fuck, mijn rot? Mijn rot zat niet in mijn hoppar, weet dat nou? Ik heb 30 oh. seconden, ik heb 30 seconden ik twee, ik twee minuten, twee minuten, maar dit moet ik redden, ik kan ook denk ik wel Kan ik nou in deze base? Ja ik, ja, ik kan er nog in. Ja, ik kan er nog in. Oh my god. Ik oh de damage. Ik, Alex. Ik geef een regeneration. Ik probeer Andres, een we beetje te tanken. We Andres, wij zet hier met drie. Loot, heb je nog boots en zo voor me? Eh, uh, Ik drop, nu boots. Okay. Hey, ik kan poppen, ik kan shit poppen voor jullie. Wat hebben jullie nodig? kan Oh wacht, 3 seconden. Oh, ja maakt niet, uit, maakt niet uit, maakt niet uit, ik ben er nu uit. Joost, <laughs> call shit die je nodig okay. hebt. Eh, uh, Gewoon regen en De absorbation. Oké, okay, ik drive. geef regen nu ja, ik geef regen. Hoe kraak ik daar bij jongens? Ik ben verstrengt. Joost, kan je nu om ofzo? Nee? Joost, kan nog iets, kan het. Eh, wacht. Ik ben, ik ben weggepult daar. Ja, je hebt twee eruit. Joost, ga bij de fanskit zitten. We kunnen erin! Yo! Ja, lekker fluitje! Let's go! Hunter, tot. Let's go. Le lekker. Ah, ik moet gehit worden, gast. Hey, <laughs> het is heel op. kut met z'n tweeën hier, André. Als ja, we moeten hieruit, we moeten hieruit. Jos? Ik kan mezelf boven. Nee, nee, Jos, hoe lang is je timer nog? Oh, ik heb... Oh, wacht, ik heb mijn eigen holster. Nee, maar ik kan mezelf letterlijk... Ik kan mezelf ja. hostel houden. <laughs> door, door te bogen, door te bogen. Ja, o, ik kan o, mezelf letten. Hij hits, o, gaan er vanaf. Als het goed is, hits, gaan er vanaf. Hoe de fuck? Ja, je we hits iemand. Gecarried. Bro. Hij gaat hier komen. I ja no. hoor, oh, Oké, okay, Andreas, jij nu. Jij ja. nu. Ah. We gaan nu de andere kant. Jo, strekt, strekt, absorb. Pak hem, blut, pak hem, go! Kom op, Andreas, Kom op, Andreas. Andreas, hij gaat hier heel. Lekker! Ah, zo sick! Andreas, die stick-tactics. Ik, ik call die. Ik zei het <laughs> je. Ja. Ik, uh, ik heb zo'n ontdekt dat je zo los kan houden. Dat is echt easy. I can't. Boah, is show over. Ga, ga. Stuk gewoon, joh. Stuk gewoon. Ik ben al bijna vier seconden uit. Drie. Okay. Oh, drie my oh, een. Een. oh my god. Oh. Uh, hey, hey, oh my god. Oh. Dus je wordt je maat. Je probeert. Oh. Lemau. Lemau. Er zit gewoon nog. Kijk de video maar. Zeg, kijk de volgende video maar. Ja, yeah, dat is het. Het is echt heel raar hoe we die trap zijn uitgeraakt. Dat komt natuurlijk wel doordat er twee, al drie bards in de muur zaten die ons de hele tijd regen en absorption gaven. En natuurlijk het geluk dat er één blokje open was waardoor we erin konden purlen, wat niet slim was van hun. Maar toch echt een enorm geluk dat we die twee guys nog hebben kunnen killen. En dat we er allemaal zijn uitgekomen. Dus sowieso echt een, een, een bizarre escape. Deze laatste clip gaat over dat we met een bard een andere bard waren het chasen. En toen kwam een hele faction en we werden in de trap geïd. En vanaf daar zal je zien hoe dat eindigt. Oké, okay, André's, ga gaan naar base. Wees je safe? André's, waar de fuck zit Oof. jij? Ja, ik wil het weghouden. André's, weg. ik, ik zit Drie man achter, six, achter ze. Heb je help, dat was niet. Ja, hebben jullie hulp dan? Nee. Ja, wij willen hem. Dik deze guy. André's, ren. Oh, het is alstublieft. Ik, ik, ik heb die baard op ik heb ja, die cobra streep op me. Ja. Die die, ja, ik ben die... dat. Hoe dan? Ja, ik zit ben in, los in een trap gepeuld. Het is niet hun trap trouwens. Even zien door. Ja. Hoeveel man heb je op je? 1, twee. Welke fact? Tel me, tel me. Nee, ik wil niet droppen. Ja, ik word gechased door Yo. een bard. Waar de fuck zijn jullie Joost en Winsley Ik heb jullie hulp nodig, ik word gechased door een fucking bard. Ik ben ook bard. Kom, nu T hier naartoe kom. Ja, ja. Ik word drie bak. door drie man gepakt. Door drie man? Welke faction Door wie? Noem namen Ja, ehm. Um, nee, ik ga hier in, die, in de gat geget worden. Eh. Uh, eh, uh, X. Q, Wat fuck, maar dit is niet eens een. Oké. Okay. XQWC? Ja, ik Oh, ik had een halve XQ XQWC, ja. Also, ze zijn we met we drie we man, ze zijn niet goed. We Jos don't is don't bij don't me. Ja, Joost. Ik heb wel nog maar acht caps. Dus ik, mogelijk, ik moet zo snel mogelijk, ik moet zo snel mogelijk... Oké. Oké. Als je shoot ben ben bent... Dan kunnen we dit doen, dan kan ik omhoog gaan en extra caps pakken. In mijn ennertjes. Ga maar, ik ben er al. Oké, top. Komt nog iemand bij? Ja, Curly's infection is er ook. We worden hier ook nummerd, maar we winnen de... Ik weet niet wat Kully doet. Niet quickdroppen, boys. Gewoon blijven gappen. 4, 3, 2, Heb Uitbeer? Ik heb gaps Curly is eruit, vervuld Nog één kill hebben ja, ze Redable Hé, daar er nog één Nog één kill hebben ze Redable Van wie? Nee, die, uh, waar je in zit, die 0-2 No way Hij hey, er terug in Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, net niet, net niet Ja, oh van XQWC is dat twijn of zo? Even ja even. Ja, ze zijn in die jar, we hebben ze hierin. Ze zijn hmm. Redable ik ga die andere guy pakken. Ik heb geen pearls meer. Iemand moet hier purlen. Er is Ge nog één guy hier Ik heb geen pearls meer. I'm so stupid. Ik ga er voor Pearl Raad, je moet die guy erin hebben. Oh, oh, ik had leg spike. Oh. Ik ben hier helemaal alleen! in. Dit is Curly, dit is Curly, Ik heb Curly erin genokt. Curly, curly is erin genokt. Curly this is terug, Curly this is terug. Yo, waar is die X-guy dan? Waar is die x Nee, no, die guy zit beneden. Eentje zit er nog beneden. Ja, yeah, dat is. X, die zit in de hoek. Ik zit in de hoek. Yo, out. iemand drop mijn pearls. Ja, ik heb weinig pearls. wacht ik kijk maar op 2 pros. Ik zit naar beneden. Top. We moeten ze killen, man. Stop met Curly killen, zegt hij. Zeggen ze, nee, ik ga niet teamen. Ik ga Curly niet killen. Ik ga, Turly, ik ga, Turly, ik ga curly gaan killen. Nee, daar worden we zo Nee, ik heb Curly ja. We hebben Curly gekilled. Ja. Er zitten hier in beneden. Ja, ja we hebben ze open. Ja, één. hij ja, ja, ja, ze zijn raidable. Ja, ze zijn Kill ja, ja, deze karissen. boys! Niks in de chat, zeggen AUB. Nee, ze zijn ook niet redenvol. Niet de faction waar we in zitten, ze zijn niet redenvol. Nee, deze niet, maar deze mensen oh. die we killen wel. Ik heb er nog één, ik heb hem dood. Oh ja, oh, ik heb hem gekillt, sorry. Oh, de core, core Prots. Wat doet deze? Ik ga hier eens. Oh nee, dat is een complete faction. Hoeveel man? Quincy? Dat is vijf. Ja, ik ben er. Oké. Okay. Dat is een vijf man faction. Als we hem hier quick droppen. Ja, kunnen we dit overleven. Black. Dan overleven we dit. Oh, Amy. Amy, we hebben een... Oh, dat is Curly, sorry. Oh, sorry. Ja, ze vechten ongeveer op dezelfde manier, dus. Ah nee, nee. Nee. Uh, ja, Mama Cry is erbij. Iedereen genoeg kippels? Ik heb er, eh, ik heb er nog 19. Uh. Ik heb er nog 23. Zijn kwikdroppen, zijn kwikdroppen, Tief is hard. Die Mama Cry is... Die... Geef me stuf, gasten, we zitten min in een teamfight. Wat snappen deze mensen niet? Hier gaan mensen quick erop man. sfeeretje. Ik hey, claim deze fence gate. Ja, ja, lekker, lekker, lekker. lekker. Ik heb geen. Die korpeltjes, ja, hij is go. low, hij is sowieso low. Lekker. Lekker, boys. Lekker. Wat gebeurt er? Ja, er was Teuk. iemand bij me. Hey, hey gast, op. we moeten naar die, die beest toe. Ja, waar is die beest? Is het heel druk? Nee, twee mannen echt. Oh, no, bro. Zoals jullie komen, dan heb je dus easy. Oh, Jordi is er ook al, Arve. is er ook. Arf, hè? Ja, ze zijn in één keer met 7 online. Dus ja. Yo, ja. no, no even is met 7 online. r gast. Deal. Dit no, is eindelijk redelijker Kom op, man. Bruh. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Laat zeker even een like achter als ze te zijn. Dit gelijk kan zeker gehaald worden. Deel de video zeker. En abonneer als je het niet hebt gedaan. Uh, het is gratis. En ja, en, uh, yep. doe het even. Dankjewel.